Quincy Veenhoff, wat DVS-TV betreft en wat mij betreft, Man of the Match, verdiend? Ja, ik weet niet. Ik denk uh, het sowieso een hele mooie wedstrijd met z'n allen gespeeld. En het was uh, iets anders dan zaterdag en dan uh, ja, gelukkig mag ik er dan twee maken en dan uh, mogen jullie het bepalen. Veel meer beleving en veel meer diepte in het spel ook, hè? Ja, ik denk dat iedereen zich wel beseft dat, uh, dat het vandaag even anders moest. Even revancheren van afgelopen zaterdag. En, uh, ja, je ziet dat het uh, de eerste helft al gelijk veel beter ging. Dus dat was echt mooi om te zien ook. En dat, daar voetbal je jezelf ook uh, veel, makkelijker de, uh, veel makkelijker door. En ik denk dat dat gewoon helpt. De eerste helft dat je al gelijk uh, voor staat. Ja. Eerste doelpunt, uh, gelijk uh, van jou ook. Hè? Met die uh, vlammende linker van je. Beschrijft die eens. Um, ja, we hadden het even omgezet. Want we zouden eerst met z'n drieën voorop druk gaan zetten. Daarna uh, hebben we dat gewisseld. Ben ik met Sef samen druk gaan zetten. En toen lieten we het midden open en die uh, speelden ze in. Goed doorzetten van Stef dacht ik, of Ali. En toen kwam hij bij mij, randje 16, iets verder. En toen uh, dacht ik, ja, afdrukken. Lekker afdrukken en maar die tweede. Ho, ho, ho, ho, dat was een lekkere. Ja, zeker. Het was gewoon niet nadenken en gewoon doen. Goede bal van Kenneth, goed gewacht. En ik stond, uh, ja, ik was aanwezig in de, in de vijf meter volgens mij was het. En uh, ja, gewoon niet nadenken, gewoon doen. En uh, ja, dan gaat hij erin, hè. Waar haal jij die, die, die conditie vandaan? Waar haal jij die, die lucht vandaan? Ik vind het echt werkelijk ongelooflijk, Quincy. Ten eerste goed voor jezelf zorgen, dat moet je altijd doen. En uh, ja, ik weet niet, misschien zit het in me. Ik uh, blijf altijd gewoon gaan, ook al uh, zat ik kramp op het laatst wel een beetje in. Maar dat zeg ik, ja, goed voor jezelf zorgen en straks uh, ja, gewoon weer fit zijn voor zaterdag. We hebben van je genoten en uh, ga zo door, uh, zou ik zo zeggen. Dank je wel. Volgens mij staat hier een gelukkiger trainer dan afgelopen zaterdag. Ja, zeker. Uh, dat zit hem niet altijd in de uitslag. Hè, maar ook wel over het uh, voetbal en ook wel over ja, wat je, wat je terugziet in het veld qua energie. Uh, ja, en, en dat heb ik vandaag wel gezien. Uh. Het viel mij enorm op bij het vierde doelpunt. Uh, dat zie je nog zo voor je. Dat paasje op uh, Jeremy Jonker. En dat, die strakke, lage voorzet. Zo weer het hebben. Ja, kijk, daar zijn we in de periode dat we het goed deden. Uh, zijn we met Nicky aan die kant heel veel uh, doorgekomen. Uh, ja, ik, ik zeg nog steeds, ja, de basis van, van, van succes. Uh, je kunt de wedstrijd een keer incidenteel winnen. Uh, afgelopen, twee weken geleden, het VVOG. Een beetje toevalsvoetbal, niet het voetbal wat we graag willen spelen. Uh, ik moet zeggen, daar hebben we hebben het verdedigend wel hartstikke goed gedaan. Uh, maar aan de bal niet goed. Zaterdag de eerste helft niet goed. De tweede helft een stuk beter. Uh, ja, en, en dat wil je graag zien. Uh, maar ook dat we, dat we er energie in stoppen. En dat op het moment dat we de zijkanten uh, uh, vrij hebben, dat iemand een man op kan zoeken. Zoals die vierde goal, zeg maar. Dat, er ook, dat we ook echt overlap krijgen. Dat er, dat er echt energie wordt gestoken in de loopactie die Jeremy maakt. Uh, ja, en dan, dan zie je dat je daar uh, kans uit gaat creëren en uh, een geweldig goal. Ja, het is mooi. En even later over energie gesproken, die, die cel aan de andere kant, uh, aan Incora, en met dat de schitterende hakje van Quincy. Ja, goede goal. Ja, ja nee, hartstikke mooi. Nee, maar als, als trainer ben je altijd op zoek naar, naar, naar uh, uh, dingen die je terugziet. Omdat je daarin gelooft en omdat, omdat je denkt dat, dat als dat goed voor elkaar is, dan is winnen op een gegeven moment een uh, vanzelfsprekendheid. Uh, maar dat, dat is het hou, de houvast hou die je geven aan die spelers, dat dingen duidelijk zijn, dat dingen herkenbaar worden. Uh, ja, Daar moeten we gewoon weer naar terug. Het is een tijdje weg geweest en dan, dan moet we gewoon weer terug. Ik moet eerlijk, eerlijkheidshalve wel zeggen dat Goes uh, behoorlijk meewerkte. Ja, nou ja, dat zag je die wedstrijd uit ook. Ik ben nog uh, aangehaald. Uh, twee dingen die me opvielen. Nummer 17 vind ik erg goede speler. Tibos uh, dat vond ik toen uh, opvallend, vond ik vandaag weer goed spelen, uh, plus dat ik vond dat ze, dat ze heel veel risico's namen, risico's dat ze heel erg van achteruit durven te voetballen, ook tegen ons, die wedstrijd, dat kostte ze in de beginfase twee kansen, dat ze we, dat we in de eerste opbouw de bal gingen verliezen, ja dat heb je vandaag eigenlijk ook gezien, uh, bij volgens mij de derde goal die we maken, of de tweede goal, dat ze in de asbalverlies leiden, twee keer uh, dezelfde jongen aanspelen in de as en uiteindelijk uh, raken ze daar de bal kwijt uh, en komen te scoren. En nu gingen we er uh, wel goed mee uh, om met uh, de kansen? Ja, nou, we hebben wat meer kansen gehad, uh, dus ja nou, lekker, want we zijn natuurlijk de minst scorende ploeg in de afdeling zo'n beetje, uh, dus vijf, vijf goals maken is lekker, ook de minst gepasseerde zo'n beetje. Uh, daarom is de de uh, was ook furieus uh, ja je moet die wedstrijd moet je gewoon ook vandaan voor, voor het gevoel moet je gewoon uh, met met nul tegels uh, afleveren uh, dus dat is wat ik wel een smetje op uh, de eindfase van de wedstrijd uh, volgens mij zijn we s'avonds ook beter dan overdag uh, ja weet ik niet. ik, ik, ik vind altijd wat het hebben s avonds, avonds wedstrijden wedstrijden zeg maar uh, dus uh, ja, ik weet niet of er beter zijn, zoveel wedstrijden hebben we toch niet gespeeld s'avonds? Ja, bekerwedstrijden. Ja. Eindhovenhuis ja. en uh, Noordwijk, ja. ja dat waren ze wel hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. Dus, uh, maar ook mooi dat uh, weer een aantal jongens weer terug zijn. Dat we weer wat mogelijkheden hebben. Uh, nou, zoals Kenneth heeft het natuurlijk best wel heel lang nodig gehad om, om, om, om echt wedstrijdfit te worden. Uh, Nashim heeft lange tijd gehad om echt wedstrijdfit te worden. Uh, nou, Finn weer terug. Nou, nu dan Las Koen wel uh, ziek. Maar die, ja, die zijn er denk ik volgende week ook wel weer bij. Ja, Adrian weer aangehaakt weer minuten kunnen maken. Want ja, we hebben nog in de verkeerd de komende week gaan we niet heel veel strijd spelen. Dus ook voor Adrian is het weer lekker. Voor Finn is het weer lekker, die het ziek is geweest. Uh, dus ja, uh, Goed dat er weer een aantal mensen terug zijn. Uh. Op een gegeven moment stonden er uh, drie van die jonkjes in het veld. Maarten van Dijk, Erren uh, Jafous en uh, Quincy Veenhoff. Uh, daar moest ik toch wel echt behoorlijk van genieten. Wat een energie uh, brengen die jongens. Ja. Ja, nou ja, dat soort jongens, als je jong bent, dan ga je er gewoon voor. En ja, hoe nou bent of verkeerd? Dat, dat is eigenlijk voorwaarde nummer één. Als je sport bedrijft, dat je, dat je voor gaat. Dat je, dat je ja, intrinsiek gemotiveerd bent. No matter what. Wat er ook gebeurt. Dat je dat niet meeneemt naar de wedstrijd of dat je niet te teleurgesteld raakt. Die gasten zijn nooit teleurgesteld. Die gaan altijd, wat er ook gebeurt. En uh, ja, eigenlijk zou dat heel gewoon moeten zijn, maar dat is niet altijd gewoon. Uh... We gaan hetzelfde doen aanstaande zaterdag tegen Sparta en Nijkerk. Ja, het is weer een hele andere wedstrijd. Uh, ik denk voetbal aan een veel betere tegenstander. Dus uh, nou ja, eerst hier maar, uh, dit weer laten gaan. Kijken of iedereen uh, ongeschonden vandaan komt. En uh, ja, een plan maken voor, uh, voor Sparta Nijkerk. Uh, leuk. Heel veel succes ermee, Peter. Ja, superman, dankjewel.